Hallo slimme vogels, het doel van Facebook, wat is dat nou eigenlijk? Dat kun je je afvragen van, ja, waar is Facebook eigenlijk goed voor? En er is niet echt een eenduidig antwoord op te geven. Facebook kun je eigenlijk onderverdelen, het doel van Facebook kun je onderverdelen in drie doelen. Namelijk het doel van Facebook, het doel voor ondernemers en het doel voor gebruikers. En dus ik ga even dieper in op die drie doelen. Eerst even het doel van Facebook. Facebook is een sociaal medium eh, met als doel geld verdienen. Heel simpel. Uh, ze willen mensen natuurlijk met elkaar in contact brengen. Maar voor niets gaat de zon op. Dat moet allemaal in stand gehouden worden en dergelijke. En daar moet geld voor verdiend worden. Daarbij heeft het bedrijf volgens mij ook aandelen. En dan moet je dus ook winst maken voor de aandeelhouders. Dus het is heel belangrijk voor Facebook om geld te verdienen. Hoe doen ze dat nou? Natuurlijk door Facebook zo interessant mogelijk te houden voor de gebruikers. Zeg maar het publiek. Als je bijvoorbeeld televisie kijkt... Uh, het doel van de televisiezenders is natuurlijk ook geld verdienen en dat wordt gedaan met reclame. Facebook doet dat eigenlijk ook, alleen hun voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld klassieke media is dat ze precies kunnen zien wie wat doet op Facebook en gewoon op het internet. En misschien als je locatie aan hebt staan van je telefoon zelfs, wat je gewoon in de ruimte, <laughs> zeg maar, wat je dagelijks doet, waar je loopt, in welke winkels je bezoekt, dat soort zaken. En daarmee kan Facebook van iedereen een heel mooi profiel maken. En die kunnen ze dan aanbieden, wel als metadata. Dus je kunt als ondernemer nooit zien wie wat doet, maar Facebook zelf dus wel. Um, maar die kunnen ze aanbieden als doelgroep. En daardoor is het heel aantrekkelijk om te adverteren op Facebook. Vergeleken met bijvoorbeeld televisie, want je weet nooit zeker wie er kijkt en of dat jouw doelgroep is. En als je goed weet wie je doelgroep is, kan Facebook echt een, een, een plus pluspunt voor jouw bedrijf zijn. Het kan je echt helpen om gewoon jouw doelgroep te bereiken. En nou ja, daar betaal je Facebook dan voor en zo verdienen ze hun geld. Voor ondernemers is het doel op Facebook natuurlijk niet per se adverteren, maar adverteren kan wel het doel ondersteunen. Want wat je wil op Facebook is zichtbaar zijn bij je doelgroep. Op die manier een plek in het geheugen opbouwen. Goed voor de positionering. En daar dus uh, ervoor zorgen dat je een band opbouwt met je volgers. Zodat ze uiteindelijk bij jou iets kopen of misschien een dienst van je afnemen. hangt een beetje vanaf wat voor bedrijf je hebt. Dus het doel voor ondernemers is... Um, is dus eigenlijk die band opbouwen met de volgers zodat er uh, misschien wat meer marketingactiviteiten ontplooit kunnen worden, zoals dat je je aanmeldt voor hun e-maillijst. Of dat ze uiteindelijk jou ook kunnen targeten met de advertenties. En nou ja, dat is dus het doel voor ondernemers. En dan heb je nog het doel voor de gebruikers, want Facebook wil natuurlijk ook dat de gebruikers blijven. want anders is het helemaal niet interessant voor ondernemers om op te adverteren, voor bedrijven om op te adverteren. Dus... Die gebruiker, dat doel, is ook heel belangrijk voor Facebook om dat, om dat te vervullen. Dus je hebt dan de gewone, zeg maar, particulier. Uh, dus je vader, je moeder, je vriendinnen, uh, die zitten allemaal ook op Facebook. Daar heb je dan een connectie mee en je kunt bijvoorbeeld je vakantiefoto's delen, zodat je niet bij elke verjaardag gewoon dat boekje erbij moet pakken. Nou, deze foto en ik was hier in Venetië en ik heb dit gedaan en dat. Maar dat je het gewoon in één keer op Facebook plant en mensen die jou interessant vinden en vrienden met je zijn, die kunnen dat dan uh, bekijken. En um, hier wordt het heel interessant, want het doel van Facebook is dus om geld te verdienen, maar het doel voor de gebruiker is om gewoon uh, in contact te blijven met vrienden en familie, misschien bedrijven of celebrities die ze interessant vinden. En uh, dan is het natuurlijk niet leuk als je alleen nog maar reclame ziet. Want wanneer zap je weg op televisie? Als er reclame is. Dus het zou ook zomaar kunnen dat als je te veel reclame op Facebook ziet, dan ga je wat anders doen. Dan ga je even het nieuws lezen of uh, dan zet je je computer of je telefoon helemaal uit. Want blh, alleen maar reclame. En daar zit je gewoon niet op te wachten. Dus het is heel belangrijk voor Facebook om die balans goed te houden. En natuurlijk ook voor ondernemers, omdat ze anders niet meer kunnen adverteren. Dus um, ik hoop dat ik je zo het doel van Facebook uh, duidelijk heb gemaakt. Um, nog één kleine toevoeging bedenk ik me net. Facebook wil dus heel interessant zijn voor een bedrijf om op te adverteren. En daardoor zijn ze ook bezig met doelen zoals het hele, de hele wereld van internet voorzien. Want dan kun je voor de hele wereld adverteren. <laughs> en dat is natuurlijk heel erg interessant um, voor grotere bedrijven. Maar misschien ook voor lokale bedrijven in uh, ...regio's waar het internet nog niet zo ontwikkeld is. Want die kunnen dan hun uh, zeg maar potentieel ook vergroten. En um, Dus je kunt veel kritiek hebben op Facebook... ...maar uiteindelijk zijn ze wel met zaken bezig... ...die je in ieder geval economisch gezien verder kunnen helpen als bedrijf. En om goed in contact te blijven met vrienden en familie. En dat is gewoon super. Dus ik hoop dat je zo uh, duidelijk hebt gemaakt wat het doel van Facebook is... En zo niet kun je natuurlijk hieronder een reactie plaatsen met je vraag. Fijne dag!